Hoe kan je nou omgaan met de volgende lockdown? Vijf tips, waarvan de laatste heel erg belangrijk, behoud sociaal contact. De lockdown werd afgekondigd en toen dacht ik, oh, oké, okay, nou, thuis, achter mijn laptop hier, beetje dit, beetje video's maak, beetje schrijven, beetje dat. En mijn valkuil was dat ik uh, te weinig sociaal contact opzocht. Uh, ongeacht hoe jij omgaat met het virus, met corona, met mensen, mondkap, vaccinaties, maakt niet uit. Jij en ik. Hebben allebei gewoon normaal, menselijk contact nodig. En zoek een manier voor jezelf dat je dat kan regelen. Dat je dat hebt. Behoud de dagstructuur. Stel, normaal gesproken ga je naar je werk, naar je studie, naar je school. Je moet op een gegeven moment weg. En dat is prettig, want dan doe je dingen. Uh, en dat heb je nodig. Dus ook, ook als je thuis werkt of thuis leert of studeert... Zorg dat je gewoon een soort van naar bed gaan en opstaarroutine hebt. Stel voor jezelf ook een tijd uh, uh, vast. Nou, om half negen begin ik met datgene wat ik wil doen. Oké, daarna chillen. De vraag is hoe. En natuurlijk met bewegen. Tip nummer drie is blijven bewegen. Je kan op heel veel manieren, kan jij bewegen thuis. Je kan wandelen, je kan even fietsen, je kan een extra blokje om gaan fietsen, touwtjes springen, je kan... Ticketje gaan doen met volwassen mensen als je volwassen bent. Um, kan mijn capoeira video's bekijken voor beginners. Ook heel gaaf is dat. Soms, soms zitten we vast in ons hoofd, ken je dat? In gedachten, in, in, in gewoon de sleur en, en het denken en misschien de stress van de situatie. Maar als jij beweegt, als jij weer contact hebt met je lichaam, is er geen ruimte voor al die gedachten. En dan ben je even zen. Vandaag heb ik twee keer getraind. Oh. Ik voel me lekker. Echt lekker. Creëer ruimte. En dat bedoel ik letterlijk. Maar wij wonen hier met z'n vieren in een uh, appartement. Het is groot genoeg. Maar de hele dag met z'n vieren hier zijn... is een beetje krapjes. Uh, bijvoorbeeld zaterdag ga ik met uh, mijn dochter even op pad. Ben ik drie uur lang, ben ik gewoon buiten aan het spelen. Of drie uur lang loop ik door de Albert Heijn. Zodat de anderen hier even uh, wat meer ruimte hebben. En zo kan je ook voor jezelf kiezen van... hé. Hey, ik wil graag dan en dan, wil ik het huis voor mezelf. Kunnen jullie met z'n drieën of met z'n vijf of tienen, weet ik veel, met hoeveel mensen je woont. Kunnen jullie even gaan. En dan op een andere dag doe jij dat en heeft weer een ander de, uh, het huis of de ruimte voor zichzelf. En zo kan je elkaar helpen met het blijven ervaren van, van ruimte. Want dat heb je echt nodig. Fysiek ruimte om je heen. Wauw, en ik heb ruimte met je kijken joh. Moet je kijken, wat mooi. Moet je kijken, dit is mijn ruimte. Oeh. Dit is mijn kamer. Ik heb voor het eerst sinds lange tijd een kamer. <laughs> klinkt mooi, hè? Nee, het klinkt heel triest. Tip nummer 5 is luister naar positiviteit. En dit is persoonlijk. Op welke manier je naar positiviteit luistert, het kan via muziek zijn, het kan via podcast zijn, het kan via mijn stem zijn, het kan via andere mensen zijn die, waarvan jij denkt... ...hé, hey, die persoon uh, zegt wel iets liefs, positiefs en verbindends. En dat is in deze tijd zo belangrijk, dat in plaats van dat we ons gaan focussen op scheiding, wat gebeurt... Wel, wel gevaccineerd, niet gevaccineerd, morgen een we hebben allemaal gezegd. Respecteer elkaars keuzes en luister gewoon, voed jezelf met iets positiefs over potentieel jezelf, over andere mensen, over de wereld, ja. dat is zo belangrijk. Want ik kan niet de hele tijd naar nieuws luisteren, allemaal drama en bla. Ik luister het nieuws al twintig jaar niet, hè? dus nu in corona merk ik van hoe nep het eigenlijk is. En, en ik vind het gewoon niet fijn, gewoon negatief. Weet je, doe positieve dingen. Beweeg en zorg voor elkaar. Heb elkaar lief. En respecteer anderen met een andere mening. Tuurlijk, niet iedereen houdt van een gele broek. <lacht> Logisch, maakt niet uit. Nou, als jij nog tips hebt voor de mensen die ook deze video's kijken, zet ze even in de comments. Als je dit leuk, een leuke video vindt, doe een duimpje. Want uh, ja, die kan je weer ergens instoppen. In bijvoorbeeld een bal. Als een bal lekker is, dan doe je zo. Doe je even je duim zo erop. En dan uh, is hij. Uh, niet meer lek, Nou, dat kan bijvoorbeeld. Ciao, jij bent perfect. Gewoon zoals je bent. You got this. Lock down, free your mind.